Dag Herman, de coronapandemie heeft Europa opnieuw flink in de ban. Een aantal landen nemen strengere maatregelen, zoals België. Maar we zien ook hier en daar weer gedeeltelijke of volledige lockdowns. Herman van der Loos, specialist in vastgoed bij de Grof Peterkam. Zien we al een impact op de beursgenoteerde vastgoedbedrijven tot nu toe? Er is een periode natuurlijk van paniek. In begin, begin 2020, in eerste, eind van de eerste kwartaal, uh, dan is er een zekere euforie, uh, een opluchting euforie. Vooral voor retail, die ging fors naar beneden, dan fors omhoog. En nu uh, heerst nu weer een zekere voorzichtigheid op de beurs. Wat we zien in het kader van die maatregelen is dat thuiswerk opnieuw gepromoot wordt, in ons land zelfs verplicht vier dagen. Zal dat een negatief effect hebben op de kantorenmarkt? Uh, natuurlijk, het is makkelijk om uh, zomaar sectoren aan te kaarten, zoals kantoren uiteraard. Men stelt vast dat de uh, meeste bedrijven nog steeds een wait-and-see-stands hebben. Die blijven voorzichtig en die aarzelen echt om massaal uh, oppervlaktes te knippen. Dus de meeste bedrijven blijven in wait-and-see en wij gaan ook vanuit dat dit tijdelijk is. Je moet ook weten, Bjorn, het is niet dezelfde situatie in 2020. Hè? Vaccinaties hoger, uh, uh, die big unknown is niet meer aan de orde. Als we kijken naar al die evoluties, welke segmenten binnen het brede vastgoed blijven dan volgens jullie interessant voor beleggers? Op zich is dat niets uh, is veranderd. Hè. Dus uh, kantoren, retail hebben nog steeds moeilijk. Uh, uh, die zullen de grootste impact moeten ondergaan als uh, strengere lockdownmaatregelen gebeuren. Langs de andere kant, zorgvastgoed, logistiek, residentieel, uh, die, die hebben een comfortabel leven. Uh, logistiek zelfs die wordt geholpen door lockdowns, uh, e-commerce uiteraard. Maar we zijn van mening dat die grote spelers, in logistiek zijn nu al heel flink gewaardeerd. Een ander fenomeen waar we toch ook even moeten over hebben Herman, dat is de oplopende inflatie, waardoor er op middellange of lange termijn ook hogere interesse zouden kunnen komen. Is dat een bedreiging? Blijft vastgoed dan wel? Een goede belegging? Er valt wilt te zeggen over rente en inflatie. Ten eerste, we zitten nu in een paradox, dus vandaag de dag stijgt de inflatie fors. Wij denken dat die stijging tijdelijk is, dat heeft te maken met de energieprijzen en langs de andere kant stijgen de rente. Maar iets trager dan inflatie. In andere woorden, de reële rente blijft negatief. Men wordt niet beloond voor de inflatie die hier komt. Dat uh, is punt één. Punt twee, de meeste gvv's dekken zich tegen een stijgende rente. Dus in andere woorden, stijgende rente dat heeft geen impact op de profit en loss van, het, van die bedrijven. En last but not least, uh, in Amerika zijn er studies geweest uh, die aantonen dat eigenlijk een stijgende rente vertaalt zich niet per se in een underperformance, in een onderprestatie uh, van vastgoed, genoteerde vastgoed ten opzichte van gewone aandelen. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor Belgische beursgenoteerde vastgoedgroepen? Bij meeste Belgische beursgenoteerde bedrijven de echte motor, de echte, achter die stijgende resultaten, is de groei van de portefeuille. Ik spreek over sectoren zoals logistiek, zorgvastgoed, studentenkotten. En uh, een dalende rente is natuurlijk een nice to have, uh, maar het is niet cruciaal voor die bedrijven. En hoe doen die Belgische beursgenoteerde vastgoedgroepen het eigenlijk dan? Heel goed. Dus uh, vooral die groeisectoren, zoals student, uh, studenten -huisvesting, studentenhuisvesting, zoals een uh, enksier, uh, Logistiek, WDP, monteer, allemaal mooie resultaten. Zorg was goed. Men denkt aan een Edifica, en een Care Property, en Confinimo. En zelfs soms kantoorspelers, Dus die kantoorgedeelte van Confinimo presteert ook redelijk goed. En, en kantoorgedeelte van leasingvest Invest of een Extensa nu presteert ook uh, tamelijk goed. En dan uh, huisvesting, hè. dus gewoon uh, residentieel was goed, zoals een Home Invest of een Inclusio. Die tonen ook aan uh, heel uh, mooie groei van die portefeuille. Moeten Belgische beleggers die interesse hebben in vastgoed eigenlijk ook kijken naar buitenlandse vastgoedbedrijven op de beurs? Uh, ja en nee, Bjorn. We zijn heel verwend in België. De meeste Belgische GVV's beleggen ten eerste massaal in het buitenland. Ten tweede, ze zijn allemaal aanwezig in al die sectiesegmenten: zorg, vastgoed, residentieel, uh, logistiek, uh, studentenkotten. Terwijl in het buitenland, ik denk aan Nederland of Frankrijk, de uh, meeste bedrijven beleggen in kantoren en retail. Uh, dus daarom, uh, wil men naar het buitenland beleggen, moet men wel eigenlijk kieskeurig zijn en voorzichtig. Herman van der Loos, dankjewel voor dit gesprek. Hartelijk bedankt.